We hebben allemaal wel eens van die momenten dat je denkt, wat moet ik met mijn haar? En ik wil graag weten wat de juiste stijl voor me is. En misschien moet ik een andere kleur, misschien moet ik het anders stijlen. En je vraagt zijn vriendin om advies, maar het is vaak niet genoeg. En nu heeft L'Oreal iets heel erg leuks. Ze hebben namelijk op 15 juni de Hair Fashion Night. En dat betekent dat je een afspraak kunt maken bij een kapper bij jou in de buurt. Ik woon in Arnhem, ik kon hier bij vijf kappers in de buurt terecht, allemaal op loopafstand. En dan ga je 20 minuten, krijg je dan stylingsadvies van hoe kun je haar het beste dragen, hoe kun je haar het beste verzorgen, wat heeft jouw haar nodig. En het is gewoon ontzettend fijn om van een professioneel iemand eens tips te krijgen en dat allemaal gratis. Dus dat is natuurlijk hartstikke nice. Ik zal even hier beneden in beeld, zal ik even een, een linkje neerzetten over waar je kunt aanmelden en hoe je kunt zien welke bij jou in de buurt zitten waar je even op zo'n afspraak terecht kunt. In deze video ga ik je ook wat producten laten zien die ik heb uitgeprobeerd. Waaronder van de serie expert de Enforcer. En ik heb twee producten daarvan gekregen van L'Oreal. Dus aan mij om het uit te proberen en te kijken wat ik ervan vond. Als eerste de shampoo en een masker heb ik gekregen. En nou, van de shampoo was ik al meteen weg. Deze lijn is eigenlijk bedoeld voor mensen die snel haarbreuk hebben. Dat heb ik onder andere. Omdat ik het natuurlijk verf is mijn haar super poreus. prikt heel snel af. En dat kun je een beetje zien aan die haartjes die ik hier heb in mijn nek. Want die zijn echt super kort. Dit is zo'n plukje. Mijn kapper liet het zien. En ik was er eerst van niet echt van bewust dat mijn haar echt Onderin echt afbrook. Maar ze liet het me zien en toen schrok ik best wel. Dus ik kan eigenlijk wel deze shampoo gebruiken. Het is een lijm met uh, vitamine B6 en biotine. En biotine en B6 zorgen allebei voor sterker haar. Haar dat uh, minder snel afbreekt. En je kunt die vitamines ook vinden in peulvruchten, vis, eieren. Um, ook volgens mij orgaanvlees. Maar daar ben ik zelf niet zo dol op. <laughs> Dank je voor zo moeite mee besparen. Bietjes en sla... Uh, ze hebben het dus ook verwerkt in deze producten. En het is natuurlijk moeilijk om te zeggen of het al werkt. Ik zal het dus gewoon een aantal maanden uit moeten proberen. En dan over twee maanden, laten we afspreken, dan kijk ik weer van hoe gaat het met die afgebroken haartjes? Is mijn haar al voller? Uh, groeit het goed? Hoe ziet het eruit? En um, ik heb al wel die shampoo aangebracht. En ik zal even laten zien: de flacon vind ik trouwens heel erg mooi. Zalmroze. Ik ben er echt dol op. En het product is zelf ook zalmroze. Het is echt heel erg nice. En er zitten hele kleine glittertjes in. En ik zal je laten zien op camera hoe mooi dat eruit ziet. En het ruikt naar... Ja, het ruikt een beetje zoetig. Een beetje tropisch. Naar tropisch fruit. Heel erg fijn. En het masker ziet er als volgende uit. Ook zacht roze. En zoals je ziet heb ik het al gebruikt. En uh, die shampoo vond ik meteen al heel erg prettig. En het maakte haar heel erg fijn. Ik merkte al onder het shampoo dat je... Ja, ik weet niet dat het heel erg verzorgend aanvoelde. Mijn haar werd minder stug, maar voelde niet flut aan. En het masker was ik eerst niet echt van overtuigd. dat ik, ja, ik weet het niet, maar ik liet het maar één of twee minuutjes inwerken. Dus misschien was ik gewoon een beetje te ongeduldig en <laughs> ik te snel. Maar als je drie tot vijf minuten laat inwerken, dus je brengt het aan, daarna ga je even je benen scheren of zo. Ga je iets anders tussendoor doen. Dan merk je echt wel dat je haar daarna veel fijner en zachter aanvoelt. En uh, ik heb het er uh, vandaag ook mee gewassen, want ik moest tennissen en daarna heb ik gedoucht. En um, wat ik heel erg fijn vond is dat je haar er um, heel fijn door voelt, heel verzacht en verzorgd. Zonder dat het echt futloos of slap wordt, dus er zit nog wel een beetje kracht in om het een beetje zo ja, uh, uit te drukken. Wat ze ook net hebben uitgebracht is van Technic Art de Glow Stick. En de glow stick is echt een stick, het lijkt een beetje op zo'n anti-muggenspul. Als je snapt wat ik bedoel. Het is een doorzichtige stick. En daarmee kun je je haar extra like laten shinen. We kunnen natuurlijk allemaal wel glansproducten van die lotions die je moet aanbrengen in je haar. En ik heb eigenlijk nog nooit zo'n stick gezien. Het is echt een heel leuk product en hij werkt heel erg makkelijk. En hij is ook anti frizz dus als je heel erg snel pluizig haar hebt, dan werkt dit echt perfect. En ik zal het een beetje voordoen, maar ik heb het eigenlijk al aangebracht in mijn haar. Mijn haar ziet er ook heel erg mooi en glanzend uit. En vooral voor die droge uiteinders bij mij is het heel erg fijn dat ik zo'n stick heb... Want uh, die uiteindes die worden minder droog. Die gaan ook meeglanzen. En je haar wordt er niet echt vet van. Hè? Want je denkt van ja... Dan wordt je haar vast een beetje greasy, weet je, een beetje vettig. Maar dat is dus niet het gevoel. Het voelt juist heel erg satijnachtig aan. En dit is dus eigenlijk een product wat je zo in je tas kunt stoppen. En even je haar kunt doen als je net op je werk aankomt. En uh, je bent door de wind gefiest ofzo. Of het waait heel erg hard buiten. En het is heel erg frizzy. Dan kun je dit aanbrengen op je haar. Je kunt het overal aanbrengen aan de punten. Een beetje bij de roots. En dan een beetje doorborstelen. En dan krijgt je haar echt een super... Super mooie glow. En ik heb eigenlijk nog nooit zo'n product gezien. Dus ik vind het heel erg leuk en goed gelukt. Volgens mij is deze nog niet verkrijgbaar. Maar hij wordt binnenkort verkrijgbaar. Dus ik ben wel echt een fan van dit product. Ik vind het heel erg leuk. Ik, uh, ja. <laughs> ik vind het echt. Het is anders. Het werkt goed. En het is zo makkelijk aan te brengen. Je brengt de stick aan langs je haar en je haar wordt er gewoon heel glanzend, zacht en heel verzorgd van. Soms zie je mensen over straat lopen en dan denk je, wow die heeft echt mooi glanzend haar. Nou deze stick, die gaat je daar zeker bij helpen. Het is ook zo'n schattig formaatje, super klein, makkelijk mee te nemen, echt perfect. Dus um, meld je zeker aan voor de Hair Fashion Night als je gewoon gratis advies wilt van een professionele kapper die met je meekijkt en kijkt van ja wat past bij jou, wat is jouw juiste stijl, wat voor kleur haar past erbij, wat voor verzorgingsproducten, het is gewoon fijn om af en toe even ja, een soort advies te hebben van iemand anders die je niet kent, want ja, vriendinnen geven soms ook wat advies, maar dan hebben ze goede bedoelingen. En iedereen kijkt er natuurlijk anders naar. Maar het is gewoon fijn om af en toe even met een kapper te kunnen sparren. Dus ik zal ook het, um, de link naar de site van L'Oréal waar je kunt aanmelden voor Hair Fashion Night Bij een kapper bij jou in de buurt. Dat zal ik even in de beschrijving neerzetten. Dus als je niks te doen hebt op 15 juni, maak dan zeker een afspraak. Ik bedoel, er valt eigenlijk niks te verliezen. En ik vind het zo'n goed initiatief. Af en toe hebben we gewoon even hulp nodig van iemand anders. En zo'n professionele L'Oreal-kapper, daar kan je daar zeker mee helpen. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond, dat je er iets van hebt opgestoken. Heb je nog vragen, tips, suggesties of andere zaken? Laat het me dan weten. Dat vind ik heel erg leuk. Ik reageer het altijd terug. En ik zou zeggen voor nu bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik zie je graag de volgende keer toch